DJI is al een tijdje bezig om een zeer uitgebreide line-up te maken. Zo hebben we de Inspire-series voor professionele opnames, hebben we de Matrice 200-series voor wat meer de inspectie en surveillance kant, en hebben we onder andere natuurlijk de Phantom en de Mavic-toestellen die wat meer in het consumentensegment zitten. En sinds kort is daar een kleine telg eigenlijk bijgekomen, want in de Mavic 2-serie kenden we al de Mavic 2 Zoom en Pro, Beide twee toestellen wat meer op consumenten gericht. En van die Mavic 2 is inmiddels ook de Mavic 2 Enterprise uitgekomen. En dat is een toestel echt geschikt voor de zakelijke markt en zeker ook voor dingen als overheidsdiensten en search and rescue. Nou, Die Mavic 2 Enterprise die hebben we inmiddels hier. En die gaan we eens even kijken wat er allemaal bij zit en hoe die geleverd wordt. Allereerst wordt die geleverd in dit koffertje. Dit is hoe je hem uit de doos haalt. En naast het koffertje zit er deze mooie cheat sheet bij om te Kijken waar alles in de koffer terug moet, mocht je dat vergeten zijn. Nou, dan gaan we dat kartonnetje er eventjes afhalen. Op dat kartonnetje staat ook gelijk, zoals we bekend zijn, wat er in de doos zit. En de accessoires die daarbij zitten. Zo. En dan hebben we een mooie koffer met daarop Mavic 2 Enterprise. En dan gaan we eens kijken wat daarin zit. Lekker vacuum. ...en daar is de Mavic 2 Enterprise. Het eerste wat opvalt is dat we hier gelijk een aantal accessoires hebben zitten. Naar die accessoires gaan we zo een stuk voor stuk bespreken. En Dat is eigenlijk de bijzondere functionaliteit, een van de grootste functionaliteiten van de Mavic 2... ...dat hij een uitbreidingspoort aan de bovenkant heeft waar hij deze accessoires op kwijt kan. We gaan gewoon even stap voor stap door de koffer heen om eerst even alles eruit te halen. Welbekend doosje met wat reservepropjes en uh, boekjes daarin. Dan hebben we een soort schotje erin zitten. En daaronder vinden we dan de Mavic 2 Enterprise. Die leggen we eventjes door. Dat stukje is verder leeg aan de onderkant. Nou, daarnaast vinden we uiteraard de afstandsbediening met aan de binnenkant de stikjes zoals we gewend zijn van de Mavic 2. Daarnaast vinden we een klein zakje met een reservekoffertje. Voor de bovenkant. Aan de bovenkant van de Mavic 2 zit deze uitbreidingspoort. En er zit een soort beschermkapje overheen als je die niet gebruikt. En daar zit dus ook een reserve van bij. Dan hebben we de Mavic 2 cablebox. Dus dat zijn gewoon wat USB-kabel en uh, overige accessoire kabeltjes. Dan hebben we hier een aantal setjes propellers. Dus en voor op het toestel en wat reserve. Daarnaast vinden we de powerkabel voor de oplader, uiteraard. Met daarnaast dan de feitelijke gewone 22 volt oplader die je op de accu aan kunt sluiten. Zo, nou, dan vinden we dus eigenlijk drie accessoires. De Beacon module met de felle flitslicht. De Spotlight module, wat twee felle zaklampen heeft. En de Speaker module, waarmee het dus mogelijk is om op afstand geluid te produceren en bijvoorbeeld een tekst aan iemand over te brengen. Nou, als we dat schotje er dan nog uithalen, dan hebben we daaronder nog een leeg stukje waar je eventueel extra accessoires en accu's en dingen in kwijt kan. En dit is eigenlijk wat standaard in de Mavic 2 Enterprise geleverd wordt. En dan heb je net als bij de gewone Mavic 2 ook nog een Fly More Kit met extra accu's, een klein tasje en onder andere een autolader. Ik zet de koffer even aan de kant en dan gaan we even iets dichter naar het toestel kijken, want dat is toch eigenlijk wel het belangrijkste. Als we het toestel even openklappen, dan ja, in basis uh, op de kleur na, want daar zie je deze mooie rode lijntjes in de rode kleur. En je ziet ook als ik dit stikkertje hier eraf krijg, zo. Dan zie je hier op de arm ook netjes Mavic 2 Enterprise staan. En daaraan herken je eigenlijk dat dit de Enterprise is en natuurlijk aan die uitbreidingspoort aan de bovenkant. Verder is het eigenlijk een redelijk standaard Mavic 2 met aan de voorkant uiteraard het zoomcameraatje. Het toestel is gebaseerd op de Mavic 2 Zoom. Maar de cameraatje heeft wel een klein verschilletje want op de Mavic 2 Enterprise heeft hij drie keer digitale zoom ten opzichte van twee keer digitaal op de gewone Mavic 2 of op de Mavic 2 Zoom. Nou, verder gewoon eigenlijk hetzelfde formaat accu's. Accu's zijn ook uitwisselbaar. Alleen het verschil is dat deze accu's self heating batteries zijn. Dus daar zit een verwarmingselementje in. Dat als je in koudere weersomstandigheden wil gaan vliegen. Dat die accu zichzelf of van tevoren of tijdens het vliegen warm kan houden. Zodat hij makkelijk tot min 10 uh, prima kan vliegen. Zonder dat hij daar een batterijproblemen mee krijgt. Nou, als je verder rondom het toestel kijkt. Op die kleurtjes dus na. Uh, is het eigenlijk een standaard Mavic 2 Zoom. Obstacle, de textuur is hetzelfde, uh, helemaal rondom. Uh, en verder ziet het er ook eigenlijk als een, uh, als een Mavic 2 zoom in basis uit. En dan hebben we hier aan de bovenkant natuurlijk die uitbreidingspoort. Dat kapje klikken we er zo vanaf. Deze kant ook. En dan zie je dat daar onder een soort USB-poort tevoorschijn komt. Daarmee koppel je de accessoires. En daarnaast zitten twee schroefjes waarmee je de accessoires vastzet. En dan hebben we dus een drietal accessoires, deze Beacon. Die Beacon is eigenlijk bedoeld voor en voor nachtvliegen en voor betere zichtbaarheid van het toestel voor andere luchtgebruikers. Het is een hele fel flitslicht die tot in het donker op enkele kilometers afstand te zien is. En die flitst dus eens in zoveel tijd een, een heel fel flitslicht zodat als je vliegt dat die voor ander luchtverkeer duidelijk te zien is. Nou dan hebben we dus de Spotlight, dat is deze zaklamp eigenlijk. Um, en deze zaklamp bestaat uit twee felle ledjes naast elkaar en die kun je ook richten, dus je kunt hem zo tot 45 graden naar beneden richten en weer recht vooruit. Uh, en dit is dus puur een hele felle zaklamp om eigenlijk wat je met de camera ziet of op de grond ziet uh, goed bij te lichten, zodat je dus in slechte lichtomstandigheden of in het donker toch goed met je camera alles kunt zien. En als laatste hebben we dan die speaker module. Voor de speaker module geldt verder hetzelfde. Dat je die dus ook tot 45 graden kunt kantelen. Uh, en die speaker module is een kleine maar hele luide speaker. Die je kunt gebruiken om teksten af te spelen. Je kunt 10 teksten erin programmeren die je vooraf kan opnemen en die je dus kan afspelen en die je ook op repeat kunt zetten. Dus dan kan je bijvoorbeeld als je een grote groep mensen moet aanspreken of, uh, of iets duidelijk moet maken een vooropgenomen bericht afspelen en op die manier op een, door een bepaald gebied heen vliegen. En je hebt ook een stand waarop je live een de tekst eigenlijk op kan nemen en die naar het toestel kunt sturen en kunt afspelen, zodat je dat niet vooraf hoeft op te nemen. Nou, als we deze even proberen aan te sluiten, dan gaat die connector aan de bovenkant in het toestel en dan schroeven we die twee schroefjes aan de zijkant vast om de onderdelen goed vast te zetten. En dan zit het onderdeel aan de voorkant op het toestel en dan kun je dus door het te draaien. Zo bijvoorbeeld onder 45 graden hoek zetten en op deze manier dus met het accessoire vliegen. Wat mij heel erg opviel is dat die accessoires, als je ze zo voelt, ze lijken best wel groot en, en in verhouding uh, ook natuurlijk ver uitstekend naar voren. Maar ze zijn heel erg licht. Het is heel licht plastic, ze wegen heel weinig. Dus wat dat betreft uh, heb je niet veel extra gewicht wat ermee naar boven gaat en zal er niet een super grote invloed hebben op je vliegtuur. heb je natuurlijk zeker met bijvoorbeeld de Spotlight. Dit zijn twee hele felle LEDs. Ja, die gebruiken best wel een beetje stroom, dus op het moment dat je de hele vlucht die spots aanzet, dan zul je dat best wel een aantal minuten merken in je vliegtuig. Nou ja, verder, als we naar de accessoires en dingen kijken, dingen als de afstandsbediening en de lader, dat is eigenlijk hetzelfde. Videoverbinding is ook hetzelfde. Um, wat daar wel nog een klein verschilletje aan is, is dat de Mavic 2 Enterprise ook AirSense in het toestel heeft zitten. En daarmee heeft hij dus een ADS-B ontvanger ingebouwd. En daarmee kan die ADS-B transponders van vliegtuigen die in de lucht vliegen en een transponder aan hebben staan... Kan die ontvangen en dan zie je op de kaart in je DJI app zie je die vliegtuigen vliegen en ook de hoogte en de afstand en dingen. Dus dat is heel goed om ander luchtverkeer in de gaten te houden. En dan geeft je ook op tijd een waarschuwing mocht een van die vliegtuigen of dingen in de buurt komen. Wat daarnaast nog een goede is om rekening mee te houden is dat er wat datafuncties anders zijn in de Mavic 2 Enterprise. Het interne geheugen is groter geworden, dat is 24 gigabyte. En je kan het toestel beveiligen met een wachtwoord. Dus je kan een wachtwoord instellen op het toestel en dan kan je het toestel alleen gebruiken of bijvoorbeeld foto's van het toestel afhalen op het moment dat je die wachtwoord hebt ingevuld. Vul je het wachtwoord niet in, is je data veilig en dat is dus een van de vele vragen die veel overheidsdiensten hadden hoe die data veilig kan zijn, zeker ook op het moment dat het toestel bijvoorbeeld kwijtraakt, dan wil je niet dat iemand die het toestel vindt, kan zien wat voor opnames of vluchten je hebt uitgevoerd. Nou, dat is dus niet meer mogelijk. Daarnaast heb je een Local Data Mode, en dat zorgt ervoor dat ook de app die je gebruikt geen enkele data verstuurt, naar het internet, dus dat zorgt ervoor dat je heel veilig dan kan vliegen. En als laatste zit er ook Discreet mode op het toestel en dat is een stand waarbij je alle ledjes op het toestel uit kan zetten. Bij de meeste toestellen kan je de ledjes aan de voorkant uitzetten, maar met Discreet mode kunnen alle lampjes op het toestel volledig uit, zodat het toestel volledig of onzichtbaar eigenlijk kan vliegen. Allemaal gericht op de zakelijke gebruiker en vooral ook overheidsdiensten. Nou, De Mavic 2 Enterprise is inmiddels binnen, dus mocht je er hier naar willen kijken of misschien zelfs een testvlucht mee willen uitvoeren of willen kijken of het voor jouw organisatie geschikt is, dan kun je ons uiteraard altijd even bereiken. En mocht je ze intussen willen aanschaffen of er meer info over willen hebben, dan kun je uiteraard terecht op droneland.nl of in onze winkel.